Oh, oh nee! Ik ben vandaag voor 100 een 100 banen dierartsassistent. Samen met Madelon. Ja. Hey, wat gaan we doen vandaag? We gaan vandaag assisteren bij een operatie. Jij mag steriel staan. En je krijgt ook een opdracht. Jij mag aan het eind van de dag een muntfoto maken. En voor de rest gaan we vooral veel knuffelen met dieren. Ja, uh, dit is spreekkamer 1 ja. en hier bereiden we de dieren voor. Hoi, ik ben Anneke. Goedemorgen. Hey, en wat, wat gaan we dadelijk voor operatie doen? We gaan een konijntje kastreren. Ja, dat is voor ons ook altijd een... Oh, kijk, okay. ja. koer. cool. Een konijn. Sommige dieren zijn er dan ook niet heel erg happy van als je ze gaat aaien. Omdat ze natuurlijk gestrest kunnen raken. 1,32. Nou... Precies wat ik van bijna af moet deze maand. Dan mag je hem op zijn rug hier neerleggen. Dus ik heb nu een of masker Ja, eigenlijk wel inderdaad. Die plaats je over de neus en de mond. Ja, dit is de operatie muts en mondkapje. Dat is om te zorgen dat onze haren en onze bacillen niet in de wond komen. En dan gaat het beginnen. Toen ik vroeg klein was, uh, ging ik veel naar de varkensboerderij. Van de kennissen van ons. En daar begon eigenlijk de liefde voor dieren al. Ik ga heel erg met veel plezier naar mijn werk. Yes. Ja, natuurlijk zijn mindere dagen. Uh, als als je het dier niet beter krijgt, is het natuurlijk altijd vervelend. Maar de liefde die je dan weer terugkrijgt voor dieren die je wel kan redden, is gewoon zoveel groter. Ja. Ik ja. had de laatste eentje en pas een, een breuk van een kat. Het was een hele dure operatie. Maar ik had wel echt zoiets als die vrouw het niet doet, dan wil ik het ook nog wel overwegen om te doen. Ja, en dat kan natuurlijk niet. Je moet natuurlijk wel afstand houden, als heb je zelf een dierentuin. Nou, volgens mij vind je het zo prima, hè? Ja, dit is inderdaad wel een stuk leuker. Ja, hè? dit is met ja. hebben een Ja hebben. Ja. Hoe moet je nou precies kunnen om hier als assistent te zijn? Ja, in principe moet je stressbestendig zijn. Je moet ook wel een beetje tegen bloed kunnen. Je moet het belangrijkste aan dierenvriend zijn. Ja. Empathie naar de eigenaar. Ja, moet ook wel mensen met zijn. Ja. Waar moet ook nog shampoo? Ja, eigenlijk overal. Dat weet je niet. Dat is koud. We gaan nu de röntgenpoten maken. Dus dat ja, ik mag... ga hem maken, geloof ik. Jij ja? ja, mag hem maken. Dus uh, ja. we gaan een schort aandoen ter bescherming van onszelf. Ja. ja. En een pet. Dit. Ik weet <lacht> niet of dit een zonneklep vast. was. <lacht> dit is Julius. Uh, mogelijk heeft hij een gebroken poot. Dus we gaan even een foto maken oh, van de poot. Dat mag ja. jij doen. Ja, ik vind het heel eng. Ja. Oké. Okay. Oh, ik zie het al. Je denkt dat je een slang bent. Ben mag hem doen? gewoon neerzetten, ja? Okay. Je kan eigenlijk je kan... niks buigen. Nee, je kan helemaal niks. Er zit okay. echt lood in, dus in die zin is het natuurlijk ook veilig, dat is de bedoeling. Maar wat we dan willen is dat we het pootje op de camera doen. Oké, okay, gaan we nu de foto maken? Oh. Dit, is, uh, dit is de breuk. Het hoort nou ook mooi recht te lopen en het is echt. Omgeslagen. Ja, in principe wordt het geopereerd. Uh, Zo'n dier zouden wij doorsturen naar de orthopeet. Ik vond het wel supercool dat ik een keer een rondse foto mag maken. Ja. ja. ja ik helemaal in pak. Ja. En dan uh, gaan we die opsturen, gaan we de ortopede hebben. Ja, gaan we doen. Yes. Ja. Bedankt voor vandaag. Ja, graag gedaan. Wil je dat ik het goed deed? Eigenlijk wel. Ja, je ja. zou hier kun kunnen komen werken. Ja, ik wil hier ook wel komen werken eigenlijk. Ja, ik wil ook komen werken. <lacht> ik, ik moet eerst in de ogen op Wat is <lacht> <lacht> 팬들이 <웃음> 다 <웃음>